De Lijze presenteert SuperPlus. Heel wat voordelen om je te helpen beter te eten en minder te betalen. Vandaag leggen we uit hoe je samen met je gezin van alle SuperPlus voordelen geniet. Deel met je gezinsleden één SuperPlus-account. Want samen gaat punten sparen een pak sneller. De voordelen zijn gelinkt aan je gekozen bundel. Samen kunnen jullie punten sparen en inruilen. Als jullie de bundel personal of unique hebben, kunnen jullie ook je nutri Boost korting verhogen en spenderen en een gezamenlijk Nutri-profiel hebben. Zodra iedereen een eigen SuperPlus-account heeft, nodig je andere personen makkelijk uit. Let wel, je kan maximum met drie een account delen. Open de MyDeLijzen-app en druk in het menubalkje onderaan op Profiel. Daarna op Mijn kaart en Mijn gezin. Vervolgens gezinsleden toevoegen. Stuur een link naar je gezinslid via e-mail, sms of WhatsApp. Die persoon moet dan op de link klikken en op de webpagina op accepteren drukken. Zijn alle personen toegevoegd aan je account? Dan genieten jullie samen van alle SuperPlus-voordelen. Laat het supersnelle punten sparen beginnen. En geniet van kortingen op Nutri-score B producten Ziezo, nu weet je weer iets beter hoe je minder betaalt en beter eet met SuperPlus.